ben in dit aanzien. Ik ga hem niet naar binnen, maar ik zo denk ik denk dat is interessant. Wieso is dat interessant? Ik denk dat het een heel normale figuur op vader. Heb je gezien wat op een jasje steed? Ja, zeker zet dat. Dat is stad aan wel. Is dat zo? Ja. Woont ja. ze... Eigenlijk weg. <laughs> maar waar komt ze dan wel. Van de Hoorn? Ja, ook. En, uh de eerste baan met die vijf mensen, we kennen met onze vrugge rolletje bij Shibu mee gaan halen. Fox Club? Die hebben klaar op de toonbank en kennen ze zo die mee gaan Alle vijf? Alle vijf. En nou, laat moeten ze zich melden dan? Rond een of ja. de koffie aan de kloos. Wat voor bescheutjes hebben ze dan klaarstand aan Wat ze willen. Beseam of kia's of kathartijs. Wat ze willen. Ik zorg ervoor je zijn de schuurtjes op en dan? Ja, dan moeten we even op de donuts.